Goedemorgen, Reinier Terlings, Talentmotivatie. Vorige week zat ik bij een hele mooie klant van mij. En bij die klant gebeurt er veel. Overnames, samenvoegingen, groeidoelstellingen, hele mooie groeidoelstellingen En er komen nieuwe medewerkers bij, maar er gaan ook mensen weg die weer iets anders moois hebben gevonden. Veel dynamiek dus. Maar dat betekent dus ook veel onrust en soms zelfs ook onduidelijkheid. Waar gaan we naartoe, wat doen we nou precies wel, wat kunnen we niet doen, wat kunnen we verwachten, Etc. En voor leidinggevenden leidinggevende is dat vaak wel een duidelijk punt van, ja, de grote leiders zijn duidelijk, alleen kunnen we die nog lang niet allemaal delen of vertellen of uh, in detail uh, duidelijk maken aan de medewerkers. Uh, wat er dan gebeurt is dat er ja, best wel vaak ook onrust is middenin de verandering. En dan denk ik eigenlijk van, ja, wat voor soort leiderschap bieden we op dat moment? Als we dat vergelijken met hoe we uh, als ouders naar kinderen zijn, ja, medewerkers zijn soms net kinderen, dat klinkt heel ernstig, uh, maar ja, ze zijn op bepaalde vorm afhankelijk van ons, maar gelijktijdig willen ze ook volwassen worden. En dat is onze taak als leidinggevende, denk ik, uh, om te zorgen dat we hun helpen groeien, volwassen, onafhankelijk worden. Zo voel ik dat. Zo zie ik dat. En als we daarmee kunnen helpen, hoe gaan we helpen onze kinderen, noem het zo, onze medewerkers, te helpen groeien en volwassen te worden. Uh, ergens heb ik ooit gehoord, rust, reinheid, regelmaat. Ja, mijn zoontje is nu 2,5. Als ik die geef, ze wil aan de ene kant hem loslaten. Ik pak je vrijheid, ga lekker spelen in de tuin. Maar ik moet bepaalde kaders geven. Ik moet bepaalde richting geven. Aan jou de vraag, voor jouw medewerkers. Hoe geef jij leiderschap? Hoe bied jij rust, reinheid en regelmaat? En hoe zorg je dat jouw mensen weten waar ze naartoe gaan? Weet je dat, dat, zij, dat jij op ze past? Dat je ze begeleiding geeft? Uh, en de kaders geeft, maar ook de ruimte geeft? Om te kunnen groeien, om te kunnen ontwikkelen. Rustreinheid regelmatig, Types iets wat leiderschap kan bieden voor kinderen en medewerkers.